Ik ben vorig jaar met mijn twee dochters naar Creta geweest, naar Koetelufari, voor twee weken. Uh, ik was aan het uitchecken en precies op dat moment toen zei ze van ja wacht maar even want volgens mij is je vlucht vertraagd. Nou die koffer dan bij de receptie en dan ga je dan maar weer een beetje zo naar dat zwembad. En... Maar je gaat toch wachten, dat is heel gek. Dat is wel leuk, ergens of op hebben we extra tijd, maar je bent aan het wachten tot je hoort wanneer alsnog gaat. En uiteindelijk hoorden we veel later van, nee, hey, jullie moeten nog een nacht blijven. Ik vertelde dat zo aan wat mensen en toen zei iemand, maar ik weet dus niet meer wie, oh, dan moet je bij EU claimen. Ik had er nog nooit van gehoord. En zodoende gekeken, ik dacht, nou ja, weet je, probeer het gewoon. Nou, ik kon bijna niet geloven dat het echt zou lukken. Weet je, ik had wel zoiets vanuit het is de good to be true als dit zo, en best wel grote bedragen op dat soort vertragingen. En nou ja, verdomd dat het dus gelukt is. Nou, ik had er iets leuks mee willen doen, maar goed, alles kost geld. Mijn auto moest naar de keuring Oké. Okay. en dat was heel duur. Dus toen kon ik bijna één op één dat bedrag uh, daarvoor gebruiken.